Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam. En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. maar het lijkt wel of ik drugs gebruikt heb. Ik Sorry joh mensen, ik ben toast make-up loos. Want, uh, ja, weet je, wat heeft het voor zin als je dagen op je bed gekluisterd bent, aan je bed gekluisterd bent. Wat is het nou? Op je bed of aan je bed? We gaan verder, waar we vorige week gebleven waren. Ik was onderweg naar het ziekenhuis. Here we go! Kan ik ook doen. Mag ik een ballon, Jo? Als, als ik lief geweest ben. Zo. Ik zie de weerspiegeling van mijn telefoon. Hier twee mega gratis. Ik denk dat die volgende week geboren moet worden. Dat hij zeide. Ik moest nog even naar de patiëntenregistratie. Want de gegevens uh, klopten niet helemaal. Ik was natuurlijk al in geen eeuwen in het ziekenhuis geweest. Hartstikke goed, natuurlijk. En daarna op zoek naar de juiste afdeling. En dat kostte nog een beetje moeite. Want ja, het was een beetje veranderd daar. Nou, op naar de volgende afdeling. Ja, ik kom hier nooit. Gelukkig, ik weet het niet. Nee, ik denk ik geen lift. Denk niet? Ik ga daar gaan. we. Oh, orthopedie? Nee, ik vind dat. Is het nou dat is hier hebben, toch? Ja, red we gaan met uh, bij de ziekenhuis. Nu moet ik straks daar over doen. Dus die moeten zo melden hebben Ja, hier denk ik ook. Na even zoeken hebben we eindelijk de juiste afdeling gevonden. We hebben daar even moeten wachten om de gipskamer in te kunnen. We hebben daar eerst de foto bekeken toen is de spalk, gipsspalk eraf gegaan en de nieuwe gips erop. Kijk, dit is uh, de foto van je enkel. Ja. En dan zie je hier de breuk lopen. Zie je het hier ja. dat lijntje? Zo. Zo, ik ga hem helemaal losmaken en dan ga ik lekker even je benen op te frissen. Ja. <lacht> oh, je moet nog kracht hebben ook zo, joh. Ja. <lacht> oh, lekker. Oh. Als ik de brancard wel omhoog doe, net op mijn houding wel. Dit zijn niet mijn potten, hoor, die zo kraak. het is echt alleen maar een Even een taartje erbij hoor. Maar misschien kan ik er allemaal uit hoor. Ja, redden, ze gaan er niet drinken? Nee. Oké, oké. Ga ik er af? Ga je eruit? Nee. Nee. Okay, okay. Ik denk hier gewoon weg te kunnen rennen. Je bent wel een paar weken goed. Ja, ik hoop dat ik loopgeeft krijg, dan ben ik wel wat meer uit de voeten. Ja, was het erg lastig om... Oh, het is... ja, maar ik heb ook nog een heup uh, waar ik zo meteen voor hier moet zijn. Ja. Deze kant. Ja. Die... Nu zit je nee, wel op is de zere plekken, hoor. Met die of tang. geopereerd. Ja. Nee, daar heb ik last van al uh, sinds juni. Oh, ja. Kan je hem er nu uit halen ja. ja. Oeh, kijk nou, hij is helemaal paars, joh. Nou. Ja. Oeh, joh, dat had ik niet verwacht. oh kijk nou, hij is helemaal paars. Kijk op. Ja. Ik heb weinig jeuk gehad, dat scheelt wel joh. Hm? Ik heb weinig jeuk gehad ik van jeuk gehad. Ja, ja tegenwoordig, die, die, die, uh... oh, die materialen zijn nog best wel doorontwikkeld. Oh mensen zo, jeuk hebben. oh wat fijn ja. Ik hoor eigenlijk zelden mensen over jeuk. Oké. Okay. Hoe is het geleden dat jij hebt dat dan? Want jij zei nog van... Uh... Ik heb nog nooit gezegd oh, wat je... ja. zij zei al gelijk van ja. heb je een brein al? Nou, ik dat is gemoord ja. is, hè? Ja, ik zeg het zeggen, maar dat, ja, dat ja, is nee, nee, het. Dag mevrouw, uh, dokter Dijssel. Dag! Tijdens het schoonmaken van mijn be been kwam de chirurg. Je hoorde hem net zeggen, dag mevrouw, ik ben dokter. Lala. En ik zeg met mijn surfer hoofd, dag mevrouw, zeg ik terug. We gingen dus even bespreken of ik gips wilde of opereren. En ik moet zeggen dat ik daar tot op dat moment eigenlijk, net voor dat ik daar naar binnen ging, dat ik er toen pas aan dacht van, oh misschien moet ik wel geopereerd worden. Nou, ik moest daar dus even over nadenken en ik heb dus voor gips gekozen. Dus niet opereren, want uh, ja, dat maakte verder helemaal niks uit voor, de, voor het herstel. Dus ik denk nou, Laat het allemaal lekker maar op de natuurlijke wijze. Ik hoef allemaal geen, uh, geen platen of wat dan ook uh, in mijn voet. Toen we dat besproken hadden, kwam dus de roze gips eromheen. En hij wilde daarna nog foto's laten maken. En het blijkt dus dat je tegenwoordig ook foto's kan la laten maken met gips erom. Nou, fantastisch toch? Want ik dacht van, maar zij gaat er al gips om doen. En er moet nog een foto gemaakt worden. Huh? Oh my goodness. Oh, ja, dat is bij je paint -saper. Ja, nou ik kwam er eigenlijk net hier, had ik het met haar erover, want ik in mijn wachtkamer. Ja. Ik denk, maar misschien moet ik wel opereren, want ik zat alleen maar te concentreren op loopgips. Ik denk nou dat kan ik verder. Ja. Dus die optie had ik nog tot net nog niet eens bedacht eigenlijk. Nee. Om we hem weer zo recht mogelijk houden? Ja, dat is hartstikke ze... goed. Rozen! Ja! Prima! Ja, gaan ja, we U staat er niet op hoor. Ben je aan het filmen dan? Ja. Oh, serieus? Ja. polyester. Uh, uh, Wat eronder ja. zit, bedoel je dat dat niet? Nee, oh, dat? Oh, Oké. Okay. Dus het is geen gips, maar ja, nou ja, het is polyester en dat wordt keihard. En het ligt Het is heel sterk, dus het kan heel goed Oké, okay, ja. En het is ook dat het lucht. Ah, daar krijg je dus. Minderjer. Juist. Oh, kijk nou wel, dat ik <laughs> Daar word je toch vrolijk van? Hè? Kijk, hè? Ja, als Als ja. zie je in het donker, dat hou je wel. Ja, het is echt zo licht, veel licht. Echt waar, ja? Zo, dat is echt heel ver verbeterd met vroeger, hè? Dat kon je nog schrijven, zeg maar. Ja. was helemaal glad. Mag je ontspannen als je het schrijft? Ja, graag. Nou, lieve mensen ik heb dus nu roze gips. <laughs> nou ja, niemand die het ziet, want ik heb een lange broek natuurlijk. Ik ben voor mijn heup ook geweest, dat is gewoon uh, overbelast. En eigenlijk moet dat met therapie en rust overgaan. Maar goed, rust dat is een beetje lastig nu. Want uh, hè? ik heb uh, twee benen nodig om met één been rust te houden. Dus ja, het is dus even wachten. Jo is nu even de uh, rolstoel weer terugbrengen. En dan gaan we mee naar huis. Ik heb wel andere medicijnen gekregen, want... De uh, orthopedie zei van ja, we zijn er niet zo grappig op als mensen via de etos of wat dan ook ibuprofen of paracetamol gaan halen. Dus ze heeft, mij, uh, ze heeft mij betere medicijnen voorgeschreven. Dus ik hoop dat ik dan ook beter slaap. Wacht, oh, wat is er voor? Nee. En zoals je kan zien, is het inmiddels al donker geworden. Jawel. Het wordt al heel vroeg donker tegenwoordig, maar dat is normaal. Ik wil nog wel even een shout-out doen naar de spoedeisende hulp, want die hebben mij toch zo goed behandeld. Ondanks dat ik lang moest wachten, maar daar is natuurlijk niks aan te doen. En een shout-out naar iedereen die een lief berichtje onder mijn video stuurt. Ja, dat doet me echt heel goed. Dat, ik kan niet anders zeggen, ik vind het altijd wel heel leuk. En uh, dat houdt me wel een beetje op de been, die lieve berichtjes. Uh, en een duimpje omhoog, vind ik helemaal leuk. Het is nu zaterdag en woensdag krijg ik hopelijk loopgips. En dat zien jullie dan zaterdag weer. Tot de volgende video, vergeet niet te abonneren en op het belletje te klikken, want dan mis je niks. Doei!